Goedendag, welkom in Mookoek. We staan hier vandaag bij het akkerbouwbedrijf van Familie de Geus. Hier wordt vandaag de vocatie over het land uitgereden. Met het uitrijden van de Bokashi hier wordt de pilot van waterschap Hollense Delta afgerond. Dit maïs wordt toegepast als bodemverbeteraar. Helaas is Bocashi nog altijd een afvalproduct voor de wet. Wat maakt dat het niet binnen de kleine kringloop valt. Dit houdt in dat het binnen een straal van 5 kilometer, waar het gemaaid is ook uh, verwerkt moet worden. Deze pilot geeft aan dat het een prachtig eindproduct is. De boer is een enthousiast, deze boer is enthousiast. En we willen graag uh, ervoor gaan om de wetgeving hierop aan te passen. Want we willen dat dit breed toegepast kan worden in de toekomst. We zijn nu hier de bocassie aan het uitrijden. We gebruiken al meer organisch stof op ons bedrijf. We gebruiken mest, organische mest, we gebruiken groenbemester, we gebruiken En Daarnaast proberen we als extra bron nu die bocassie uit om te kijken of dat ook kan helpen om het organisch stofgehalte van de grond te verhogen. Het idee daarvan is dat het goed is voor de bodemvruchtbaarheid. Je bodem wordt als het goed is weerbaarder en het zou ook kunnen helpen om verdroging tegen te gaan om tot meer organische stoffen in de grond, zou kunnen betekenen dat je de grond wat beter water vasthoudt. Om te zorgen dat Maysel uh, goed voor kwaliteit is, hebben we het laten bemonsteren. Dan gaan we ook toetsen aan de hand van het meststoffenwet. Uh, en daarnaast hebben wij de bodem onderzocht om te kijken van uh, hoe de situatie nu is en hoe de bodem straks is als uh, de boekastjes uh, zijn werk heeft gedaan. Dus over zes maanden gaan we nog een keer bemonsteren en gaan we met elkaar vergelijken. Binnenkort worden de onderzoeksresultaten van deze pilot bekendgemaakt. Die gaan we in een rapport aan de omgevingsdienst sturen, waarop zij ook zelf kunnen beoordelen of de Bocassi-methode veilig kan worden toegepast. Bedankt allemaal voor het kijken. We hopen dat jullie zo een beter beeld hebben gekregen bij wat Waterschap Hollandse Delta doet aan circulair terreinbeheer.